Jullie hebben gezien aan die titel in, vandaag Gaan we naar Frankrijk man Je weet toch, de mensen zijn vragen Waarom ga ik naar Frankrijk, je weet toch Gewoon een beetje familie dienen en zo. je weet het toch Ze het zijn uitgemoedigd, want een van mijn grote nieuwe Is jarig, je weet toch, ze gaan ze morgen Zijn verjaardag vieren, mooi, maar ik dacht, weet je wat Ik maak gewoon een leuk vlog, je weet toch Veel trainers hebben tegen mij gezegd, allemaal, ik maak gewoon een vlog Ze ik zal al die vlog bekijken, als je deze vlog Nu kijkt, iemand van mijn score Of van mijn matties, Af naar jou, dan weet ik Dat jij real met mij bent, je weet toch Like, abonneer, Goed aan mij. Je weet toch, mijn vader is achter me. Want als mijn vader nu naar binnen komt, ga ik hem één klap geven. Ik heb je wel content, maar dan heb ik wel een spijt mijn achterhoofd. Mooi. Like, abonneer of goed aan mij. Ja, het is my goed. We hebben die video uploaded voor mensen. Jullie wel misschien al de video bekeken. Als jullie die nog niet hebben bekeken, druk even op het i'tje hier ergens. Je weet toch. Ik ben nog even snel bezig, achter mijn PC. Je weet toch. Als ik klaar ben, dan gaan we vertrekken. Je weet toch? En uh, ja man, ik ga wel de pc missen. Voor de mensen die afvragen Armool. Hey, Armool, heb je dan uh, iets extra? Tuurlijk, boys. Jullie weten toch, mijn oude laptop. Hij is gewoon hier, man. Je weet toch, neem je niet meer sowieso mee. Want ja, waar ik ga, moet het zaken blijven draaien. Je weet toch, Armool is een ma machine. Je weet toch? Moet je, like de vlog, abonneer of goed wat bij. Ja, dat geboy. Esna Rozenin, je weet toch, die speedpad, daar is mijn boekentas, ik heb die laptop net ingepakt, je weet toch, de doos gaat niet mee voor de mensen die ja, afvragen, denk, denk je dat je je laptop meeneemt? Nee man, we nemen niks mee, mooi, ik ben nog snel bezig met een paar YouTube dingen, Rustig muziek in de achtergrond. Van... Trapahagel, trapahagel, je weet toch, het is nu, je ziet, het is nu tijd om voor inscherpen, je weet toch, je weet toch, we gaan nu vertrekken, je weet toch boys, en uh, ja man, like de vlog, abonneer, en uh, ja man, zo'n een beetje liefde man. Dus je ziet toch, we moeten even in de garage, maar wie ik echt ga missen is mijn baby, mijn schatje, mijn droom. Mijn bike. die houdt van mij man. Mooi, wat ik allemaal doe in Frankrijk. Ik heb laatst in de, zon, nee, in de wintervakantie gewerkt en zo je weet toch, ik heb een beetje doekoek gemaakt. En uh, ja man, ik wil een beetje, je weet, nieuwe outfitje, nieuwe kleren, misschien nieuwe patas, want ik heb daar wel zin in. Dus uh, ja man, ik ga je meenemen in deze vlog. En een N vlog. En uh, ja man, ja toch. Even snel eten halen voor mijn eigen even mijn moeder. En uh, ja, man, we zijn nu bij de tankstation. Volgens mij bij Kortrijk, dus we zijn bijna bij Frankrijk. Dus we hebben een beetje snel doorgereden. Je weet toch, mijn vader? We gaan even snel iets eten halen bij S6. Je weet toch, we gaan even snel iets vertalen. We zijn onderweg, we zijn nu bij de tankstation. Je weet toch, mooi. Mijn vader is even eten gaan halen. Je weet toch, we zijn rustig even aan het wachten. En uh, ja, boys, ik ga jullie meenemen, man. Ik hoop dat jullie genieten. En uh, ja, man, like, abonneer goed voor mij. Dat is altijd man, dit is nog mijn vader, dan. Ja toch, bruh. We zijn nu in Frankrijk. We zijn nu zeg maar 20, 30 kilometer in Frankrijk al. Oh, dus uh, ja, man, onderweg. We zijn nu even, weet je toch? We zijn even bij een tankstation weer al. Oh. In Franse, je pelt of Franse, wie jui je weet in Frans. Dus dat moet ik wel in kort gaan leren, want dat wil ik wel graag. Je weet je toch? We zijn hier met de waggy, de spé. de spé waggy, Je weet je toch? Want ja, spé is spé, Snap je, Dat is mijn woord, spé, want Peugeot is zwaar, dat weten veel mensen niet Maar ja, het is zwaar Moeie. Komt jullie van deze vlog genieten Je weet toch uh, Ik heb niet zoveel dingen om de weg te filmen, Want ja, ik ben gewoon kapot moe Allah Heel de avond gekneld voor YouTube Want ja, de zaken moeten blijven draaien En uh, ja man YouTube is live, is zwaar Veel mensen denken YouTube is makkelijk en zo. Het is niet makkelijk Je moet alles laten draaien Video's klaarzetten. dat Het is heel veel werk, moeim Je weet toch We gaan nu even terug in de waggie En uh, ja man We zijn weer onderweg naar onze bezoekers. Je weet toch? Mooi. Ik heb een beetje shots gemaakt. Komt je van deze vlog genieten? Uh. Deel deze vlog. Like hem. Abonneer. Hoog het van me? Ja, het is Eerlijk, boys. Franse vibes. Ken je die van die films? Die Franse films die je kijkt op je Netflix. Wat dat krijg ik, man. Net als dit. Bro, dit zie je heel vaak in die films. Dat ze over die Hickspring en Popo achter hem aan zit. Ik zeg eerlijk. Ik hou oh, wel wow, van fout. Ik zeg eerlijk. Ik ben meer Hollander. Hollander. Je weet toch? Frank heeft zo'n, noem je dat? Zo'n uh, ziek gevoel. Maar uh, je weet toch. Laat maar Frank, kijk man. Iet ja, toch? Een paar later. We zijn aangekomen, je weet toch? Mooi, voor de mensen, jullie weten. Ik had gefilmd laatst in de auto. Dat was het eigenlijk mooi. We zijn aangekomen. Wat gingen we doen? We gingen de koffers naar boven brengen. Wat gebeurde? Wat in adem wil doen. Achter zijn computertje. Niet alleen de PC, maar de laptop. Jullie weten toch mijn oude laptop? Die heb ik ook meegenomen, want ja. Je weet toch, allemaal we moet 24-7 blijven draaien. Je weet toch, we zijn YouTube. Snap je? Mooi, we hebben gewoon bed. En uh, ja, man, het was echt kapot. Ik ga zo lekker een Red Bull'tje halen. Zeg maar. Want daarom uh, moet echt energie nodig. Want hoe lekker, misschien maar 5 uur geslapen. Want, want ja, ik heb echt heel de avond gecrynd. Je weet gewoon, onze aan het tikken. En uh, ja, man, we gaan zo lekker naar buiten. Ik denk pas om. Het is nu 11 uur 30. En uh, ja, ik denk dat we pas om 1 uur naar buiten gaan of 2 uur. En dan uh, gaan we naar de winkelcenters en zo. En ik heb, uh, je weet, laatst heeft Armo gewerkt in de wintervakantie. Dus, uh, ja, mijn doek is een beetje vol. Dus we gaan een beetje uitgeven. Ik wil echt nieuwe patas halen, nieuwe kleren. Noem al die shit en zo. Mooi. Ik neem jullie mee. Like, abonneer of code van mij. Yes. ja before. Higher on the street. And Maar straks ben ik trouwfist, mooi. Ik, had misschien, ik heb wel misschien gedurende mooi, ik weet het zelf niet. Maar ja, moet te het zien bij edit, hè. Mooi. Uh, ja, ik had gewoon een trainingspak aan. Het dus. is een beetje raar dat je bij een trouwfist bij een trainingspak komt. Allee, logisch, snap je? Mooi, weet je toch, Een beetje sots gemaakt. Like de vlog, abonneer. Ik probeer echt jullie mee te nemen, maar ik vergeet het heel vaak. Maar uh, ja, man. Bruh. Boys we zijn nu bij. Ik op zelf je die winkel uitspreekt. Mooi. Zo'n winkel hier te weg houden. Alles, zeg maar: kleren, computers, geezers. Mooi, we zijn nu andere weg naar binnen. Maar mensen, ik film niet heel veel, maar ik heb er ook niet zin in. Eerlijk gezegd, maar. Aan andere kant, alleen vandaag vind ik gewoon moe. Snap je? Als ik veel energie heb, dat film ik veel. Mensen weten hoe ik ben. Mooi, like de vlog, abonneren of We Zijn in Frankrijk en dan is het weer aan het regenen. Mooi, we gaan nu naar de Eventoren. Ik heb eens een goede outfit aangenomen. Je weet toch daast, heb ik deze patas nog gekocht in België voor, we gingen vertrekken, zeg maar heel snel, die vrijdag, zeg maar, ik had die al besteld, en ik moest nog wachten tot die werd afbetaald, zeg maar, allez, eerst in de winkel a betalen, en dan heb je hem boys. Moin, we gaan nu even snel aan de waggie, want het regent, en dan, uh, hij is daar aan het wachten, mijn vader, die weet toch, <laughs> dat is pepe. Moin boys. Mijn vader moet wegdoen want die kanker, kanker. ibs daar, mijn vader zijn boete geven, maar hun moeren moeders, je weet toch? En we zijn daar man. Hey, toch, op een dag kom ik hier met Mootje en Ayman JT, en misschien Robin uit Hollanda, en misschien met andere YouTubers, in een poelavaggie man, er is zes, en is het gewoon zelfs niet Zie die flikkers daar boys? ibs Hun moeders man, verpest voor iedereen man. misschien is geen parkijnplaats, arme vader moet helemaal parken. Ewa hey, ja boys, maar, ik zeg je, eerlijk, Frankrijk, ik hou er wel van, man, die sfeer en zo. Je weet, toch, het is allemaal die Franse mensen hier, man. Dit gebeurt elke uur, dus ik moest heel snel even filmen. Je weet, toch, elke uur gebeurt dit. Want als je kijkt, het is nu snel zien, 9 uur. En uh, elke uur gebeurt er iets. Even camera scherp stellen. Dus elke uur gebeurt er iets. Ah ja, dit is nu uh, ja, elke uurtje, man. Je weet toch, Popo, jullie kankermoeders, kaartje hier allemaal. Ze dus geven iedereen boete. Kijk, kijk, kijk, ze die randje open. Ze dus zeggen, je hoerenmoeder op donderdag, krijg je krijgt boete. Is niet eerlijk, je baas, man. Jullie hoeren ze me. Jeetsel. Kankerflikkers. Je weet je toch, ik kan niet te veel filmen. Anders gaan ze me meenemen en dan moet Ayman een moedje maar komen bevrijden. Mooi. Die tuk, -tuk moet zijn wag hier parkeren. Je weet je toch? Ja, die IBS uh, moet doorgaan. Misschien hij moet zijn doek ook verdienen. Begrijp ik volledig. Ja, kijk eens. Kijk de hele tijd naar mij. Kijk naar mij vies. Hoere zon. Pak meer dan jullie elke week. Hoere zon. Allah, in Ayman hier was wanneer die bus gebombardeerd. Veel werk. Ik neem die dress van Ik Zeker gewoon, Cobra's is dus overal. Je zou in die wielen en de rem oplauwen. Boom, die wistjes. is allemaal Moeim, je weet toch? Ga met je Picas maken, check mijn Insta, volg me. En uh, of gewoon het van me. Je weet toch. Gewoon terug, hè. je gaat naar die politie. Zo moet het zijn, hè, man. Je weet toch, is, man, is van de buurt. Je weet toch, is naar iedereen hier. En uh, ja, man, je weet toch. We zijn bij Jean Gilet. Of hoe je dat aanspreekt, want mijn Frans is niet goed. Je weet, toch. gooi hem allemaal, je lekkere Red Bullerspipes. Niet gesponsord. Hé, nee, toch, maar het is dag. Ik denk best wel fucking veel regen. Waarom? Ik ben gewoon moe, snap je? Dat geeft me extra energie. Het regent, maar eh, uh, wat jammer. 2000 years later. Toe, voor de mensen. Ik heb niet echt heel veel gefilmd vanavond. Waarom mijn gezen is uitgevallen? Omdat ik wilde dat mijn andere geezem, maar mijn andere gezen heeft geen geluid. Want ja, ik weet niet wat er is met die geezem. Mooi. Ik ben net wakker. Ik ga nu mijn gezicht wassen. Je weet toch? Ja man, ik kan nog zo dadelijk een thumbnail maken voor de video die, die al een week geleden online stond. Je weet toch, moet ik nog editen en zo. We gaan het uh, zeg ik nu, edit een thumbnail maken. En als ik klaar is, dan uh, ja, als ik klaar ermee ben, ga ik een paar youtube dingen doen. En dan uh, gaan we naar buiten. Je weet toch man, ik ga mijn gezicht lossen en, uh, Gaan we door man. Ieta. Je weet toch, we gaan nu naar Osso. Alleen in in gaan nu naar we, gaan nu, we gaan nu even een beetje rond draaien tot, uh, tot 6 uur. dan pas wakken we de weg. En dan uh, ja, ja man, maar ik zeg eerlijk, ik hou van deze stad, ik ga eerlijk zijn. Uh, en uh, ja, de vakjes is hier, je weet toch, op de kort van mijn vader is die AMG halen, je weet toch? En uh, ja man, hier toch, hier toch. je weet toch mooi. je moet weten, vandaag heb ik niet zoveel gefilmd eigenlijk deze vlog, ik ga eerlijk zijn ik heb gekeken, alleen ik weet nog niet zeggen, maar ik heb echt niet zelf veel gefilmd waarom ik gzf, het is gewoon helemaal vol de opslag want ja, ik heb nog andere vlogs van bijvoorbeeld de 7k special heb ik nog hier, ja ik moet heel veel dingen verrijden om weer nieuwe opslag, maar mooi. Wat ga ik doen als ik deze vlog heb geëdit en hij is klaar, dan ga ik het doen Mooi. het is zondag, je weet toch en uh, ja man Frankrijk is eerlijk, ik heb een blaas nieuwe jakka gehaald. Je weet toch? En uh, ja, man. Ik ga nog straks nieuwe kleren halen. Misschien een nieuwe prilletje, want ik heb het wat wel nodig. Je weet toch? Kleine rat van de buurt, je weet toch? Is het mijn nicht? En uh, ja, toch. We toch, toch, toch, toch. Is het mijn We praten niet veel. Bruh. We zitten rustig, even op mijn geesten. We hebben het op te gegooid. Je weet toch? We zijn even rustig bij die avonturen. We zijn hier rustig gaan zitten. Die tafel hier, je weet toch. En uh, ja, man, tranquilo man, je weet toch. En uh, Ik ga snel de storetje plaatsen, volg me zeker op Instagram. Adam last trip, YouTube. Volg me gewoon. Ik krijg meer dingen achter de schermen, je weet toch? Het is wel echt gezellig hier, je weet toch, rustig. Even rust vinden. Beetje nadenken wat voor plannen voor dit jaar. En uh, ja man. Je weet toch, we zijn met mijn en uh, ik net een hamburgje gegeten. ik. Orion -E S bestellen van Orion -E S is de lekkerste. Als je het niet lekker vindt, goed van mij. Ik ken jou niet, jij kent mijn dus. Ken je hebt Ja toch? Like abonneren. Goed van mij. We waren net bij de Mac. Je weet toch? Mooi. We zijn nu onderweg naar onze buggy. Ik Moet even ze nog oversteken. Mooi. Je moet weten, boys. We waren net bij de vagi gekomen. Er staat daar een busje voor de auto van mijn vader. Mijn vader zegt tegen mij zo van: hé, hey, als deze auto niet over 20 minuten wegga," 20 minuten later, die auto staat nog steeds hier maar het probleem is, die auto staat open en mijn vader is nu onderweg hij gaat het eruit halen, mijn vader kijk de krassen en zijn ze hoerenzus en uh, ja man boys, allemaal lekker eten, je weet wat hier heb je een beetje de vette je. mooi, het is wel een grote uh, hoe noem je dit lunchgaard zou je zo zeggen mooi, het ja, is wel lekker, ik ga eerlijk zijn Waar ik het meest heb gegeten is toch sushi man, ik ben toch fan van de sushis man. Als je op de op bedrijven zijn mij ooit willen sponsoren, sponsor man. Je hebt ook ijs, je ziet, lala ijs. En uh, ja, toetjes. Uh, ja, hier zijn de lekkere toetjes. dit vind ik toch het lekkerste, de chocolade. Maar het is wel lekker. En nu ga ik verder eten man. Ja. We gaan nu vertrekken naar Osso. Dat is leuk, ik ben lekker gegeten Nu lekker 4 uurtjes of 3 uurtjes, alleen mijn vader gaat een beetje snel rijden. Hij zei dat hij misschien 180 km gaat rijden. Misschien ga ik het filmen, misschien niet. Misschien gaat Copo meekijken. Mooi, we gaan een beetje gassen. Liken, abonneren goed van me. Ja toch. Six en half hours later. Ja toch, boys. Ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Mooi, dank voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop, jullie, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Je weet toch, ik ben een beetje moedjes en zo. Mooi, vergeet niet te liken, te abonneren of goed van me. Ja toch. I got the mojo deal, we been trippin' like the crazy Play put it out the coupe at the light